We staan hier vandaag bij de waterwerken, sluizen, die uh, de Omlanden en Paterswoldse meer met elkaar verbinden. Ik woon hier vlakbij in Paterswolde en heb dit allemaal zien ontstaan. Prachtig stuk infrastructuur wat hier is aangelegd. Heel belangrijk voor de toekomst waarbij het weer veel minder stabiel zal zijn, veel meer regen. En 50PLUS wil dat veilige dijken. Goede dijken en goede waterberging, dat dat essentieel is voor de toekomst. Mensen willen droge voeten houden en we willen goede waterkwaliteit. En, uh, ik ben Michiel de Sterke, lijsttrekker voor 50PLUS voor het waterschap Noorderzeilvest. Vest. 50PLUS vindt het heel belangrijk dat er een eerlijker verdeling is van de waterschapslasten. Verder vinden wij het heel belangrijk dat de vervuiler betaalt.